Reanimatie. Bij een hartstilstand stopt je hart met kloppen. Je hart pompt geen bloed meer door je lichaam. Er komt geen zuurstof meer bij je hersenen. Je hebt hulp nodig, anders ga je dood. Van een hartstilstand voelt iemand meestal niet zoveel. Het gaat erg snel. Vaak gebeurt het als iemand slaapt. Reanimatie kan het hart weer laten kloppen. Bij reanimatie drukt iemand hard op je borst. Ook blaast deze persoon zuurstof in je mond. Reanimatie kan ook met stroomstoten uit een apparaat. Het apparaat heet een AED. Het geeft een stroomstoot. Die kan je hart weer laten kloppen. Na een reanimatie houd je soms klachten zoals je geheugen werkt minder goed, delen van je lichaam zijn verlamd, je rib is gebroken, je raakt in coma. Als je al een ziekte had voor de reanimatie, ben je meestal na de reanimatie nog zieker. Reanimatie lukt niet altijd. Het lukt vaker niet als je ouder bent, je al zwak bent, je meer dan één ziekte hebt, je lang moet wachten op hulp. Het lukt vaker wel als alleen het hart zelf ziek is, je geen andere ziekten hebt, je hartstilstand in een ziekenhuis gebeurt. Ben je oud of ziek? Praat dan met je huisarts over wel of niet reanimeren. Praat ook met je familie over je wensen. In het ziekenhuis vragen artsen ook of je reanimatie wilt. Wil je geen reanimatie? Zeg dat dan tegen je familie en je arts. Schrijf het ook op. Of laat het opschrijven. Dat heet dan een niet reanimeerverklaring Geef deze verklaring aan je huisarts en aan de thuiszorg of het ziekenhuis. Wil je wel reanimatie? Zeg dat dan tegen je familie en je arts. Je kunt ook een niet-reanimeer-penning kopen. Die hang je om je hals. Dan is hij zichtbaar en heb je hem altijd bij je. Als je vragen hebt, maak een afspraak met je huisarts en praat er samen over.